Vandaag zaterdag. De reden waarom ik een capuchon op heb. zit hier vlies in. En het is koud. Het is allemaal niet koud is 9 graden. Mijn oren zijn koud. Maar heel erg leuk als je kijkt naar deze weekvlog. Doe een, duimpje, oh, doe een duimpje omhoog. En abonneer op het kanaal. En klik op het belletje. Om op de hoogte te blijven van onze video's. Vandaag ga ik... Nou ik weet niet of dat kan. Kan ik vandaag een profiel vullen? Eh, uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Vandaag gaan we rijden. Oh, zit hier. Oops. Ja, laat <laughs> maar. Vandaag gaan we rijden. We in ieder geval je foto's oefenen. Je foto's zijn namelijk, zeker bij A en C, zijn ze niet goed. Ik heb net de video geëdit. dat jij een proefje aan het rijden was in de BB. En ze vinden dat je je. Weet dat? Je volt dus niet goed rijdt omdat je te lang op de hoefslag blijft. En dus niet echt een rondje maakt en die vier punten aanraakt. Maar te lang op de hoefslag rijdt. Dus dat je ja, er, geen, er geen echte volt van maakt. Dus die kan je wel even oefenen vandaag dan. Het is wel een echte volt. En dat vind jij, maar de jury vindt er in ieder geval van niet. Nou, ah, ja, we hebben morgen ook weer een andere jury. Dat denk ik mee. Nou nee, dit heb ik op een aantal protocollen niet teruggezien. Dus je moet echt op vier punten moet je die de hoefslag raken en de rest niet. De rest moet het echt een rondje naar die vier punten zijn. Je doet het bij EBE en BED wel goed. Maar bij ANC doe het niet goed. A, C, sterren altijd voor me en EBE dat deed ik daar een soort van. Dus je weet nu in ieder geval dat je je poten zo goed doet. Je had wel netjes op de letter gereden de laatste vier keer. dat is wel Behalve de rechts- en keer. Die niet. Dan kom je te vroeg op de hoefslag en je raakt het ding. Maar kijk, iedere jury die heeft daar een andere mening over. Nee, de één, je raakt een letter nee, of je even, raakt een letter niet. Eén jury die zegt van het is te klein, de ander zegt het is te groot, de ander zegt het is goed. En de ander zegt je raakt de letter niet aan. Nee, ik heb op de video gekeken en ze hebben echt gelijk, want daar heb je geen verschil in. Een volte is een volte en een rechts of links omkeerd is een rechts of links omkeerd. Dan moet je echt die punten raken. Zo is het. En. Maar je hebt morgen F5, dus dan is het toch weer anders. Het is geen BB. Uh, volgende week heb je BB. Ja, samen met Evelien. Dat is toch leuk? Ja. Volgens mij alweer de laatste keer in F5, of niet? Ik pak mijn boekje er even bij. Deze is van mij. F4. Nee. Ik nog twee keer. In de F4? In de F5. Welke keer heb je nu F5 gedaan dan? Twee keer. Oh, dan wil je nog twee keer. Ja. Vandaag dus heb ik gehoord links en rechts omkeert oefenen en... Nou, dan hoef je eigenlijk niet allemaal WD. Oh ja, dat is waar. F5 is weer anders. Ik ga dan... De... Volgens oefen is altijd een goede gig. Ik ga dan... Hoe is het nou? Ehm... Slangvolt met drie bogen en in de S van de hand veranderen. Moet ik oefenen en verruimen tot je daar ook duidelijk verschil in ziet. En om goed aan te springen in de rechterknop en hoe ik dat goed kan zien. En ik ga vlechten. En ik doe morgen met het is donker met 19 andere mensen mee. Ja, dat is goed. ik ga winnen, maar de kans dat je gaat weer winnen is op deur 0 Dat is waar. De kans dat iemand anders gaat winnen is 99,9%. Uh, <lacht> <9%. 90. lacht> ik ga. Um, ja, denk ik eerst mijn vlechten. Ik ga rijden. Ja. Als jij aan het uitstappen bent. Oké, alle YouTube-paarden kunnen het, dus ik heb Verona ook geleerd, net even, flamen. Kom maar. Ja. Kom maar. Ja, goed zo. Het is natuurlijk nog niet zo perfect als zelfs de Grand Prix-paarden doen, maar... Hé, hey, we zijn net drie snoepjes bezig, hè, Verona? Precies. Dus wij vinden het al heel knap. Zo, kom maar. ook. flamen. Ja. Dus ik zeg, knap paard! Sirks paard. En dan laten we Bella zien. Nee, de Bel kan het wel. Nou ja, ik wil het wel laten zien. Kom maar Bel. Oh, licht yes. gaat aan. Ik wil je net zelf gaan. Bel, kom maar. Zie je, Bel kan het heel goed. Die weet al precies hoe het moet. Nou, het eerste vlekje zit er al in. Het tweede. Het tweede zelfs. Het roze elastiekjes. Kijk. De roze elastiekjes. En hebben nog in de tas. Dat hebben jullie in de shop nog kunnen zien, denk ik. En dan drie verschillende stukjes. Dit is zilver, wit en roze. Zo, welke kleur ga je doen? Morgen. En wil je even diepe groene halen. Wel zeg, doe mij nou maar een snoepje. Ik ben braaf. Ik nog gewoon. Ja, dat ben jij. Je bent een braaf pot. Nou, ja, hallo, niet mijn staart op eten en ik ga ook niet nog meer snoep. Nee, niet bedelen. En wij gaan uh, samen en dan gaan we rijden. Wat denk je daarvan? Ja, denk ik niks. Ja, samen. Klik <laughs> maar knikken. Kunnen wij leren knikken? Knikken. Oh, een snoepje. Wacht even. Oké, okay, vrouw, knikken. Ben je dat zo zegt nee, dat kan ik niet. Ja. Goed zo. Hahaha. Nou, dat was uh, kunstje 1 en 2 voor vandaag. Morgen doen we 3 en 4. En dat doen we de volgende keer. Anders wordt ze gek. We zijn net pas in de bak, dus dat is een heel goed teken. Weer gestopt, gedraaid en gegalopeerd. En het lijkt er nog steeds op dat het allemaal goed gaat. Uh, dat vind ik fijn, daar ben ik heel blij mee. dat was de eerste keer binnen, dus wat korte stukjes. Uh, maar ja, buiten was het erg nat, koud en guur En eigenlijk wilde ik ook weten of dit ook goed zou gaan. Maar het lijkt erop dat het uh, heel prima ging. Uh, zo, klaar met rijden. Want het is er rood. helemaal niet zo rood. Nou, dat lijkt het ook niet. Het is rood. Vind alles oh, dus is rood. Oh, je bent rood? Ja. Ik uh, ben huh? niet weer op. Ik ben niet weer rood? Ik ben ook niet. Stom. Maar ik ben net zo rood. Dus dan is het. Uh, ik heb niet gereden. dus <lacht> Dat dus. <lacht> we gingen naar de kindjes, want die zijn allemaal aan het oefenen in de bak. Dus dan moeten we even allemaal proefjes lezen en kijken hoe het gaat. Dat dus. Oh, ze worden knap. Eet, hey, galop verruimen. Galop verruimen? Nee, dat is niet testenproef. Hey. E, grote volten, Dan tussen B en E galop verruimen. E, arbeidsgalop. E, arbeidsgalop. Nee, dit is geen B, dan moet je ook niet verruimen. A, arbeidsdraf. Nee, dat is dus L. Dat is L1. A, arbeidsdraf. L1. Nee, ik ga Oh ja, L1. Nee, dit is de F11. BXM en F11. Oh, echt. BXM. F11. F11. F11. Dat is misschien iets boven het niveau van Tess, maar goed, whatever. Ga rij maar mee. Het maakt niet uit, ze doen er we wel mee. Altijd handig. Heb je al andere even gehad? Nee, we gaan zo beginnen. Oh. AXF van hand veranderen. Daarbij hals laten strekken, licht rijden. We krijgen nu oefening. AX binnenkomen in arbeidsdraf. AX binnenkomen in <coughs> arbeidsdraf. Tussen F en C arbeidsdraf. F en C, mooi bij de straf. Ja. Zo, klaar met rijden. Dan mag je weer. Opruimen, hoort er ook bij. En schoonmaken. Hallo, ik ga vandaag bestrijd doen. Ik heb allemaal spullen bij me. Het is nu, laten zeggen, half tien ochtends. En ik moet pas tien over twee. Maar ik heb nu genoeg tijd om Bella lekker te poetsen en leuke dingen te doen. En Elisa. Kom, ga dan. Elisa moet nog een beetje wennen aan de camera, maar Elisa helpt ons heel vaak. Dus het is op zich wel grappig dat ze elke keer zoiets heeft. Ik stap uit het beeld. De trailer is niet alleen een trailer om paarden te vervoeren, maar is ook een eigen privé kleedkamer. Ze dus zijn net sterren met sterren allures in hun eigen privé kleedkamer. Nou, het zijn de FNRS-wedstrijden. Testen zit in de F5 samen met uh, vriendin Ninitech. Dus als ik wil rijden, moet ik dat snel doen. Want het begint dit keer om half 12, omdat er heel veel deelnemers zijn. Wat op zich natuurlijk hartstikke leuk is. Dus ik ga nu even mijn paard hier poetsen en voor de tweede dag op een rij achter elkaar rijden. Wat ik wel spannend vind. Dus we doen het uiteraard. Rustig aan. Ik heb samen met Elisa dit allemaal gemaakt. de wil wortels, en wat het Fibra en een paar snoepjes. En die wil Bel heel graag. Maar Henja ook. En Brona die ergens daar staat. Wacht. Kijk. Henja wil dat. Henja. Boe. En jij wilt dat die lege stal daar, Wilt corona ook, zie je? En jij wilt heel graag. <laughs> maar eerst krijgt Bella wat. Hé schat? Ja. Jij was een beentje. Nou En dan, dames en heren, ik heb de bel vlechtjes erin. Ook bij de voorpluk. Gaan we even kijken bij de staart. Volgens mij wel. Ja. Uh, daar heb ik ook een staartvlecht. Um, bel en ik heb er vandaag dus wedstrijd. Um, ik heb er hoefjes gewassen, maar... Uh. Natuurlijk kan me dan ze niet schoonhouden. A, X, binnenkomen in arbeidsdraf. A, X, binnenkomen in arbeidsdraf. Dus X en G, houdt houden en voeten. A, X, binnenkomen in arbeidsdraf. Dus X en G, houdt houden en groeten. 213 punten gereden. Ik was heel tevreden over mijn proef. Alleen de hoe heet dat nou? De verruiming ging wat minder, maar dat maakt niet uit. De verruiming? De verruiming die ging wat minder. Maar dat maakt niet uit. Ik heb nou voor als iemand die daar gestureerd vond, vond ik wel minder. Want een vriendin van mij die had het net niet gehaald en vond ik wel een beetje sneeuw. er was erg laag gestureerd dus en. Maar ik heb toch een ja. En er stond nog iets op je protocol. Dat ik het heel goed had gedaan. Stond netjes gereden. Dus ondanks dat ze lage punten gaf, was ze wel positief gestemd. Ja. Uh, vandaag had ik een minder leuk zakelijk gesprek. En dat vreet dan op een of andere manier toch aan je. Dus ik had mazzel, ik kon even naar de meneer om te gaan bondelen met mijn paardje. Tess dus is ook mee. En uh, dat helpt altijd even om je gedachten te verzetten. Dus dat is heel fijn. Dan uh, kan je even met je hoofd alles even nadenken. En nog een keertje over nadenken. En op een rijtje zetten. En dan kan je weer verder natuurlijk. Zo gaan die dingen. Dus dat is goed. Het is vandaag maandag. Ja, ik dus... had het gevoeld dat het dinsdag was. Wacht nou, even hoor. Nog een keer. Ik had het gevoeld dat het dinsdag was. Dus ik dacht, we moeten vlaag. Toe, dus gaan we nu al naar de toe? <laughs> nee, helaas. Geen dinsdag. Hele. Maar goed, we gaan uh, lekker naar de meneesje pootjes afspuiten. Uh, mag ik niet zeggen natuurlijk, benen afspuiten, want ze hebben door de modder gelopen, zoals ja. jullie dat zagen. Ja, Zo, partjes nog even lekker los. En hier komt iets aanrennen. Oké, okay. ze we weer lekker schoon? Ze mag in ped ook twee, uh, drie. Oh, en juist er al bij gaan liggen. En vrouw die ruikt voor een plekje. En bel, hij belletje. Ja hoor lekker. En Bel. Shall we begin? Hmm. Let's begin. Wat er gebeurt als je laarts het eigenlijk bent? uitkloppen Kan dus echt niet meer in 2019. Volgens mij. Dat zeggen we bommies. Laars uitkloppen dat hoor je thuis te doen. Hé, hey, ja. Oké. Okay, twee seconden de camera uit. Verona die sprong met vier benen in de lucht. Wel die viel op de grond. Uh, uh, dames! Nee, kijk echt na, bijna op de grond. Hier. Als was wel dus aan het rennen. Kijk. This is not a en toen maakte ze een soort van slijding terwijl ze aan poepen was. En toen viel ze. Hoi. En toen was het bijna kaboom! En ja, die heeft er ook een mening over. Zo, we hebben de paardjes lekker gedaan en toen ging het regenen. Toen zijn we maar aardig moeten boeken. gaan naar de gegaan. Dat En daar gaan we nu in. een ja. morgen halen! Ja. En morgen weer rijden. Ja. Dat is. Hoe man open kan zijn om te winnen met een wedstrijd. Ja, ik ben aan het hardlopen in de binnenbak. ik het niet wil staan. omdat ik anders ga verliezen. Yes, we lopen in een rijtje. Oh, in je onderbreekt het rijtje. Oh nee, ze komt toch nog wel mee. Nu loop ik ineens achteraan in het rijtje. Oh, we stoppen. Dan loop ik gewoon lekker verder. Oh. Bella, is de bak even aan het opruimen. Nu ontkaat, oh, nu zit het <laughs> Vandaag is dinsdag. En ik heb het koud. Ik ook. <laughs> en ik weet niet waarom, want het is gewoon 8 graden. Uh, Kim, die had de sleutels in de trailer gedaan van de zadelkamer. En toen is de af. sleutel afgebroken. Dus dat is niet zo handig, want de zadelkamer kan je beter op slot laten. Dus ik heb de boer even gebeld. En dat is altijd fijn, want ze zijn altijd lief. Dat is echt de allerliefste aller liefste Anders kan ik het nu noemen, De allerliefste... Telefoonlijn! Nee! Trailer en twee paars vrachtwagen verkoper van heel Nederland. Altijd relaxed, altijd makkelijk, altijd oplossend. Ik ben fan. Ja, ze sponsoren ons, maar ik ben nog steeds fan. Maar goed, we gaan nu even een foto maken van het slotje. En die foto stuur ik dan gewoon op en dan sturen ze mij het slotje op. En dan hebben wij Altwin en die zet het slotje erin. En dan is het probleem weer opgelost. En zo makkelijk kan het dus allemaal gaan. Moeders gereedschap pakken. En ja, dan zit je hier in de trailer. Of niet? We gaan geen gereedschap halen. Oh. Maar ik blijf hier toch even zitten. allemaal geluiden. Maar het is mijn moeder niet. Ja? Oké. Okay. Nou, ik heb foto's gemaakt, maar ik denk dat ik hem ook open moet schroeven. Maar dan heb ik eventjes de gereedschapsset van Altwin nodig. En niet de kleine die in de auto ligt. Dus uh, nou ja, ik stuur het even op. En als ze dan de binnenkant willen zien, dan schroef ik hem even open. Ja. En nu? Nu gaan we de paarden rijden. Nu gaan we de paarden rijden. En niet op de bank liggen. Precies, dat. Ik denk dat ik vandaag de langzaamste poetser en zadeler van het hele kebuiten door ben. Ja, echt, ik denk het. Ik denk het gewoon vooral. Dat ik niet dat vrouw het heel erg vindt. Maar goed, ik weet niet. Ik heb geen puf vandaag. Op een of andere manier vind ik het wel leuk om hier te zijn. Ik vind het ook leuk om te poetsen. Alleen het tempo ligt in slow motion, dus misschien moet ik het in slow motion zitten. Duurt het te lang? Ga maar even een kopje thee drinken. Bel heeft wat te bewijzen. Die is alleen maar met paarden in de bak. Dus die denkt, daar ga ik gewoon net zo hard lopen als een paard. Dan blijf ik mooi op tijd. Ja. Fes is lekker aan het rijden. Ik rij iedereen in de weg momenteel, geloof ik. Maar ze kunnen hier allemaal goed sturen. Ze sturen allemaal om me heen. Wij gaan ook rijden vrouw. Vandaag is donderdag. Ik had dinsdag gebeld met de boer van, joh, uh, het sleuteltje is afgebroken in het uh, slot van de trailer en dan de zadelkast. Dus dat is heel, heel lastig. En uh, gisteren heb uh, ik de, de gegevens doorgestuurd. En vandaag, ding dong! Daar is die al. Vroeger had je een reclame van Overtoon. En dan zeiden ze dat dat heel snel was. Maar volgens mij is de boer sneller. Oké, okay, hallo. Ik uh, ben vandaag met een vriendin van mij een spelletje aan het spelen en net is mijn computer uitgegaan. Dus waarschijnlijk moet ik zo helemaal opnieuw gaan beginnen. Uh. En het is zo frustrerend, dit spel, dat, dat zeg ik jullie alvast. Het is namelijk Roblox. Uh. Super irritant ook. Ik moet er nu weer helemaal heen. En dan ben mijn vriendin, ja. Hé Amy, lastig hè? Gewoon roblox überhaupt. Uh. Ik, ik zit niet heel goed. Oké. waar kan je vrienden zien, Amy? Uh, Oké. Okay. Het is de laatste dag Oké okay, Een update <laughs> Als ik het zo mag noemen Voor Roblox um, Blijkbaar mag ik weer helemaal opnieuw gaan beginnen Ik was super ver Ik had heel veel geld En toen was het allemaal weg En nu loop ik achter En dat vind ik niet leuk Eentje Ik kom er niet in ik mag hier niet in. Ik moet in een andere. Waarschijnlijk heeft hij het wel gezeten, dus dan moet ik in precies dezelfde. Hoop ik. Oh, lood, lood. Yes! Heb ik alles? Nee, ik heb niet alles. Het is vandaag weer vrijdag, dus ik heb er springles... Foutloos parcours gesprongen en deze keer hoop ik dat ze de sprongen iets sneller springt. Maar dat kan ik natuurlijk niet van verwachten. Ze heeft nog een hoofd te leren. Dus ik hoop dat het deze keer dus gewoon wat beter gaat. En nou mama, wat ga je vandaag doen? Ja, ik ga naar jou kijken en dan video editen. En haar ringen vol maken? Ja, maar ze is met... ringen vol maken, ja, dat is ook wel ze rond. Ze is rond, ja. met uh, Kim en uh, een wedstrijdavond doen voor Apple Watch. En... Niet voor Apple Watch, van de Apple Watch. Van de Apple Watch, dat zei ik ook. Ja, ik dacht dat zet voor. mij niet uit. En dan moet je 600 punten halen. En, en Kim die heeft de vorige keer gewonnen. En nu wil mijn moeder winnen. Maar ja, dat snap je ook wel. Winnen dat wil je erg graag. <laughs> Gaan maar, uiteindelijk is, is ze wel gewoon over de balkjes heen gegaan en dat vond ik super goed. Ik heb zelf ook nog even naast gerend. Ik dacht van, als ik haar nou moeders appelpadje om had, dat ze zeker weten er 600 punten al. En ja. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze week. Vlog ik vond hem in ieder geval deze week heel erg leuk. En als jullie dat ook vonden, dan een duimpje omhoog en. Abonneer op ons kanaal en klik op het belletje, want ik vind het belletje heel fijn. Tot morgen! Doeg!